Hallo en welkom terug bij de derde live-sessie uh, vanuit het fablab in Erpenmeren. Uh, we gaan het vandaag hebben over het lasersnijden van uh, doosjes, het genereren van parametrische doosjes. Um, en we gaan daarbij een, uh, een aantal verschillende manieren gebruiken, makercase uh, en uh, boxes py. Uh, en ik ga u, jullie ook leren hoe dat je hard uh, flexibel kan maken door er uh, patronen in te uh, lezen. Voilà, dus ik ga direct opnieuw overgaan naar uh, de presentatie. Voilà. Um, en we gaan beginnen uh, met het eenvoudigste en we gaan zo doorwerken naar de uh, moeilijkere of de iets complexere uh, stappen. Uh, en het eenvoudigste uh, is je doosjes genereren met MakerCase, dus dat is een online uh, webplatform waarin dat je um, doosjes kan genereren door de afmetingen in te geven en je krijgt dan direct in 3D uh, een voorbeeld van hoe dat je doosje er gaat uitzien uh, en je kan al je aanpassingen doen in 3D en daar automatisch je gegenereerd doosje downloaden en uh, uitlezen. Um, dus, Heel simpel, je gaat naar de website makercase.com. En dan kom je hier op deze website terecht, waar dat je een aantal voorbeeldjes hebt staan van verschillende soorten doosjes. Uh, en er staat hier ook helemaal van onder een uh, knikkerbaangenerator. Uh, die gaat in 3D een object genereren. Dat je kan 3D printen. Uh, daar gaan we vandaag niet op focussen. Maar het allereerste voorbeeld is gewoon een standaard doosje, een basic box. Uh, en je ziet hier al dat hij in 3D je uh, doosje dat je aan het genereren bent, gaat uh, voortonen. Uh, het is een Amerikaanse website, dus standaard staan de afmetingen hier in inches, um, maar je kan het dus aanpassen. Het eenvoudigste is dat je de en vooral op millimeter zet, uh, zodat je een beter beeld hebt uh, van welke afmetingen dat je je doosje aan het geven bent. Uh, en eigenlijk moet je hier gewoon alle stappen uh, op de linkerzijde doorlopen van boven naar beneden. En dan heb je op het einde uh, een doosje gecreëerd met de afmetingen die jij wilt en de verbindingstechniek die jij wilt. Um, dus standaard heb je hier een kubus, maar je kan ook die afmetingen aanpassen. Stel bijvoorbeeld dat je een doosje wilt dat uh, breder of langer is, dan kan je. Uh, hier uh, bepaalde uh, andere afmetingen ingeven. Uh, stel, we willen eentje van 200 mm breed en uh, ik ga een doosje maken dat redelijk breed en uh, diep is um, en niet zo hoog. Dus ik wil eentje van 40 of 50 mm hoog. Voilà. en de diepte mag hier op 100 staan. Dat is goed. Voila. Dus ik heb hier nu drie afmetingen gemaakt. Ik kan hier ook scrollen, zoomen en in 3D. Uh, dat bekijken. Uh, ik kijken wat dat juist. Um, ja, gewoon klikken en slepen om rond je object te draaien. En scrollen om in en uit te zoomen. Um, dus je ziet hier nu al je doosje staan. Die afmetingen die je juist hebt ingegeven. Heel belangrijk dan. Uh, moet je aanduiden of dat die afmetingen die je hebt gekozen. Of dat, dat de binnenmaten zijn van je doosje of de buitenmaten. Wat wil dat zeggen? Uh, als je hier je doosje hebt. Die breedte van 200. Dat is dus de maat van dit volledige stuk hier. Slaat dat op de afstand die je meet van de buitenste zijde naar de buitenste zijde of met andere woorden moet je doosje ergens kunnen inpassen um, dat uh, in een opening die voorzien wordt van uh, 200 mm uh, lang of moet er iets dat 200 mm lang is in je doosje kunnen passen en dan kan je dit hier veranderen naar inside dat zijn de afmetingen die je hebt opge opgegeven de afmetingen van de binnenkant van je doos Voilà. En je ziet als je inside ingeeft, dan wordt je doosje automatisch groter. Outside, dan gaat hij de buitenafmetingen van je doos uh, hier veranderen naar de afmetingen die je hebt ingegeven. Dus goed opletten dat je hier de juiste uh, van de twee kiest. Dan, ook heel belangrijk, uh, je hebt wel bepaalde afmetingen bij je doosje, maar je moet natuurlijk ook ergens kunnen aanduiden um, welke um, dikte dat je, pla je plaatmateriaal plaat is, waar dat je gaat de lasersnijden. snijden. Uh, en dat kan je hier doen, standaard zit er een aantal diktes in, 3, 6, 9, 12. Uh, als je een andere dikte wil gebruiken, uh, bij ons in het lab hebben we bijvoorbeeld hal liggen van 4 mm of 8 mm, dan moet je die dikte zelf toevoegen door hier op Custom te klikken en dan kan je hier bijvoorbeeld uh, 4 mm ingeven. Oké, okay. en dan past je dat automatisch ook aan naar die uh, dikte van 4 mm. Dan kunnen we hier nog kiezen of de doos die we hier creëren, of dat, dat een gesloten box moet zijn. Stel bijvoorbeeld dat we ergens een behuizing van iets aan het maken zijn en dat dat langs alle kanten moet afgesloten zijn, dan is het handig dat dat een gesloten, een closed box is. Als dat ergens een doosje is dat mag open blijven, wat een soort van schuifje moet worden, of weet ik veel wat, dan kunnen we hier op open klikken en dan gaat hij de bovenkant niet meenemen in het ontwerp en we een doosje dat open staat. Tot nu toe weinig spectaculairs, we hebben wel al onze maten automatisch gegenereerd, maar we willen natuurlijk dat hij automatisch ook mooi die verbindingen hier creëert. Dus standaard staat hij hier op flat, dus dat wil zeggen dat hij al de um, verbindingen gewoon vlak, uh, zijde tegen zijde gaat uh, genereren. Maar we willen hier natuurlijk deze finger joints kiezen, en dan gaat hij daar een soort uh, tandverbinding op creëren. Uh, dus gaat automatisch al die tandjes en de, de, de overlappende randen genereren en dan hebben we hier nog een, sli uh, een slider liever waarmee dat we kunnen kiezen of dat we die tanden, uh, hoe breed dat we die tanden precies willen. Uh, of dat we er meer smallere willen of uh, weinig bredere. Dus daar heb je wel wat uh, controle over. Uh, dan heb je heel snel een doosje gecreëerd dat bijvoorbeeld uh, zou kunnen gebruikt worden om ergens in te plaatsen. Uh, of waar dat iets in kan passen met een bepaalde afmeting. Naast die flat heb je hier ook nog T-slot staan. T-slot is eigenlijk een speciale uh, variant van een uh, tandverbinding, van een finger uh, joint. Als je daarop klikt, dan gaat hij extra uh, uh, geometrie voorzien, zodat je kan een moer daarin schuiven uh, en achteraf je verbinding kan toeschroeven. Dus dan kan je een bout uh, langs de ene kant uh, in je ontwerp steken uh, en uh, gaat die bout klemmen in die uitsparing uh, waar dat die moer kan in kan voorzien worden. En zo kan je een doosje maken. Uh, um, het nadeel van deze manier is, uh, het is iets meer werk of iets omslachter om in te steken uh, dan deze bijvoorbeeld, uh, die kan je verlijmen en die zitten perfect vast. Het voordeel van deze methode is dat je wel iets kan maken dat nog altijd uh, achteraf uh, openschroefbaar is. Dus als dat een behu behuizing is waar dat je misschien op termijn uh, aan de binnenkant moet aankunnen om dingen aan te passen of om uh, uh, um te kunnen repareren, dan is dat wel handiger dat je je behuizing kan openschroeven en dat je niet uh, een verleimde behuizing helemaal moet uh, afbreken en opnieuw maken. Je kan ook de combinatie doen en twee doosjes genereren en dan één paneel uh, een beetje gaan, uh, gaan bewerken zodat je alles kan samenlijmen maar nog één paneel kan openschroeven. Um, maar dat moet je dan zelf in, uh, in Inkscape of bijvoorbeeld of in een ander pakket uh, een beetje met je lijnen gaan, uh, gaan uh, ontwerpen om dat uh, goed te krijgen. Als je daarvoor kiest voor die t-slots kan je ook kiezen wat dat de lengtes van je bouten zijn en wat dat de uh, schroefmaat is van je bouten. Dus als je boutjes hebt liggen, een M4 bijvoorbeeld, en dan gaat hij daar een bredere uh, slot voor voorzien. En als je langere boutjes hebt liggen of langere boutjes wil gebruiken, dan gaat hij hier ook die maten uh, aanpassen. Ik moet er wel mee opletten, als ik hier heel grote maten ingeef en een heel klein doosje aan het maken ben, dan gaat hij foutjes beginnen genereren. Dus daar moet je wel een beetje mee uh, opletten. In dit geval ga ik het nu gewoon hier houden. Oh, ik ben hier een beetje te enthousiast aan het zoomen. Uh, en als je doosje staat ingesteld zoals dat je het wilt, stel dat ik dit doosje nu wil lezen, dan kan je gewoon verder scrollen naar beneden en kies je hiervoor download uh, boxplans. Voilà, en dan krijg je in 2D een, uh, een voorbeeld van. Uh, alle uh, zijkanten en uh, de onderkant die in dit geval gegenereerd worden. en gaat die ook uh, labelen. Je kan dat uitzetten. Hè. Als je hier de panelabels uitzet, dan krijg je gewoon puur je ontwerp. Um, maar het is eenvoud, het eenvoudigste als je ze laat aanstaan, dan weet je welk stuk dat welk is. Um, en dan kan je uh, in de software van de laser nog altijd ervoor kiezen om enkel de rode lijnen uit te snijden en de, de zwarte letters hier gewoon te negeren. Dus dat is minder belangrijk. Uh, je kan de diktes en de kleuren van je lijnen inzetten, uh, instellen, maar dat is in principe ook minder belangrijk, want normaal gezien ga je alles als snijlijn binnenhalen uh, en kan je de kleuren nog aanpassen in bijvoorbeeld Inkscape. Uh, maar wat dat wel nog belangrijk is, is hier de laatste tabblad wanneer dat je uh, je doosje exporteert. Uh, hier kan je ervoor kiezen om uh, een, uh, een curvewaarde, dus als je de vorige live sessies hebt meegevolgd, daar heb ik het elke keer over gehad. Hè. Dus het snijverlies dat je hebt wanneer dat je uh, met je laser door een plaat gaat, om dat te compenseren. Om ervoor te zorgen dat als je tandjes hebt, dat die mooi in elkaar passen en dat die niet te los uh, zitten of niet uh, te breed gemaakt zijn, zodat je je, uh, je uh, vormen niet in elkaar uh, gepast krijgt. Dat hangt af van materiaal tot materiaal en van machine tot machine. Bij onze laser ligt dat meestal ergens tussen de uh, 0,15 en 0,25, dus rond de 0,2. En dan gaat hij al die tandjes een beetje groter maken dan wanneer dat hij dat materiaal wegbrandt. Dat die tanden mooi de correcte grootte gaan hebben en dat die mooi in elkaar gaan passen. Um, zonder dat je doosje uiteenvalt uh, of niet in elkaar gaat passen. Dus als je die waarde hebt toegekend, dan kan je je ontwerpje downloaden als SVG, is het eenvoudig, eenvoudigste in ons geval. Voilà, en dan maak je daar een SVG-file van aan. En die kan je dan openen in uh, Inkscape. Dus ik ga even kijken, bij de download staat die box. Voilà. En ik kan die gewoon rechtstreeks openen. En binnenhalen in Inkscape. Dan gaan we een keer kijken wat dat het resultaat is van ons gegenereerde doosje. Voilà. We zien hier al de zijden staan. Ik ga mijn lijnkleuren ietsken, uh, alleen mijn lijnen liever ietsje dikker zetten. Zodat je ook op het scherm duidelijker kan zien hoe dat de lijnen lopen. Uh, dat zit hier. Lijnstijl. Voilà. Dat is ietsje duidelijker, vermoed ik. De dikte van de lijnen doet er toch niet toe voor het ontwerp. De lasersnijder gaat altijd de lijn perfect in het midden volgen. Dus of dat nu een heel brede lijn is op je tekening of een heel dunne, je kan die lijndikte instellen in de software, maar dat gaat eigenlijk weinig veranderen. Dus een dikkere lijn gaat duidelijker zijn op je scherm, maar een dunnere lijn gaat misschien meer overeenkomen met wat er in de praktijk echt gaat weggebrand worden. Voilà, hier kan je nog altijd die, die labels uh, verwijderen of, of, of, uh, of een ander kleur geven mocht je dat wensen. En je kan hier ook nog altijd extra dingen toevoegen. Dus stel dat je een doosje aan het maken bent uh, waar dat uh, iets bepaald in moet, dan kan je uh, de naam van iemand of de naam van uh, wat dat je er wil insteken. Uh, niet, dat, uh, niet dat je iemand in een doos moet steken, maar uh, je weet wel wat ik bedoel. Um, kan je uh, je eigen uh, woorden hier toevoegen in Inkscape. Uh, dus stel dat je een uh, doosje aan het maken bent om uh, een bepaald type M4 -boutjes, boutjes in te steken. Voilà. Dan kan je dat label daar ook op aanmaken en dat mag dan op deze zijde staan en misschien op de andere zijde ook, en dat als je het in de andere richting in je rek steekt. Uh, dat je het ook daar kan lezen wat dat, juist, uh, wat dat juist is. Dus daar kan je nog op verder gaan. Je kan er nog uitsparingen in voorzien. Uh, stel dat je ergens wilt uh, ervoor zorgen dat er, uh, uh, stel dat het een behuizing is van het een of het ander en dat er ergens een knop moet inkomen, dan kan je daar de, de uitsparingen in voorzien. Uh, zodat je die knop daar kan in monteren of dat je een bepaalde display er kan in monteren of uh, dat je een rooster hebt zodat er geluid of lucht door kan. Uh, hier kan je tekenen wat dat je wilt. Deze tekening stuur je dan naar de lezer en dan kan je je volledig ontwerp uh, uitlezen en terug uh, samen puzzelen. Dus dat is uh, even kort voorgetoond uh, hoe dat MakerCase uh, juist in zijn werk gaat. Ik ga nog even terugkomen op de andere. Hè. Dus nu zitten we in Basic Box, maar als je gewoon op uh, MakerCase begint. Hè, dus degene die we nu gezien hebben is een simpele uh, balkvormige uh, box. Je hebt daar ook nog een beetje exotischere tussen zitten waarbij dat je gaat kiezen voor uh, doosjes die bestaan uit meerdere zijden, dus vijfhoekige of uh, twaalfhoekige doosjes en daar kan je in overdrijven zoveel als dat je wilt. Opnieuw de, diameters, of de waarden die je gaat ingeven. Hier ga je een diameter ingeven, dus je gaat eigenlijk een cirkel benaderen met je polygoon. Um, Welke diameter heeft die, die cirkel, dus die kan je ook groter zetten wanneer je een, een polygoon uh, doos wil maken en je kan die dan ook hoger of lager maken. Voilà. Uh, en hier opnieuw kan je kiezen of dat, of dat een open of gesloten doos moet worden en of dat die met uh, een tandverbinding moet uh, gegenereerd worden. Hoe meer zijden dat je hier gaat creëren, hoe ronder dat je object gaat worden, maar hoe groter dat je tanden hier gaan, hoe langer dat je tanden gaan moeten zijn om nog altijd met elkaar over te lappen. Uh, dus op de duur, als je hier heel kleine diameters begint te nemen of, of heel aan, uh, grote aantallen panelen, dan gaat je hier op de duur ook wel beginnen fouten genereren of dingen die meer op mandjes lijken uh, of meer tand zijn als, als, uh, als, uh, als paneel. Het kan ook wel een cool effect geven, uh, maar het is meestal niet echt wat, dat je, wat dat je wilt. Uh, en voor de rest op dezelfde manier de uh, dikte van uw plaat ingeven. Uh, en kun je nog wat spelen met de breedte van je uh, tanden. Uh, en dan kan je opnieuw er de 2D-plannen van uh, laten genereren en downloaden. Met labels of niet, met de juiste curve. Op exact dezelfde manier als ik het u heb uh, voorgetoond. En dan de laatste dat erin zit, uh, dat is eigenlijk in combinatie van. Uh, het genereren van doosjes en het genereren van flexibele scharnieren, dus living hinges. Ik heb hier ook wel een, een, een voorbeeldje liggen. Ik zal het u strak, ja. straks wel in detail voortonen, maar nu eerst misschien een keer gewoon. Dus voilà, dat is zo een, een voorbeeldje waar dat je kan door een bepaald patroon in je hout te laseren. Je houten plaatje, dat normaal gezien dit is, eh, dus gewoon een harde houten plaatje. Door dat patroon erin te lezen, dat is hetzelfde soort hout, hetzelfde dikte, kan je dat volledig flexibel maken, zodat dat bijna rubberachtig eh, wordt. En zodat je dat ook kan gebruiken eh, om bepaalde krommingen eh, of scha als scharnier in een doosje eh, te genereren. Voilà, en die zit dus ook in die Maker Case, dat is die de meeste rechts hier, de Curve Bandbox. En daar. Ja, ik kan natuurlijk wel uh, een logische waarde moeten ingeven, anders gaat hij hier ook rare dingen genereren. Ik weet niet wat hij hierop vastgelopen is of niet. kan ik je proberen te refreshen. Hij ja, genereert dat gewoon in de browser, dus als je daar een idiote waarde ingeeft, zoals dat hij hier bij mij om een of andere reden gedaan heeft, dan gaat hij daar ook uh, moeite mee hebben. Hè. Dus ik ga hem hier gewoon sluiten en opnieuw proberen, maker case, voilà, curve bandbox. Ja, nu zitten we er wel goed in. in millimeters. En hier kunnen we dan ook opnieuw kiezen eh, om bijvoorbeeld een, uh, een doos met een bepaalde breedte, hoogte, diepte te maken. Uh, en dan kunnen we kiezen uh, hoeveel hoeken dat hij hiervan laat, uh, laat plooien. Dus standaard zijn alle vier de hoeken afgerond. Je kan ook kiezen om er maar twee af te ronden of er maar één af te ronden. En dan genereert hij dit type doosjes. Uh, stel dat je iets boekvormig wil maken. Dan zou je kunnen hier gewoon een, een hogere hoogte ingeven. Voilà, en dan, uh, dat is wel heel veel. Het is nogal een, een ogenboek. Dan creëer je uh, zoiets. Voilà. En de afronding die je hier ziet, daarvoor gaat hij automatisch dat patroon genereren. Wat ik u straks ook ga tonen, je kan dat ook altijd zelf uh, genereren met een plugin. Maar dat is de volgende stap: nu de materiaaldiktes instellen. En wat je ook nog kan doen hier bij deze is de radius uh, aanpassen. Dus je hebt hier een doos die afgerond is langs de vier hoeken nu in dit geval. Als je hier vier aanduidt en dan kan je ook nog kiezen met welke straal. Uh, dus je kan hier een, uh, een kortere of een langere straal ingeven. Als je dat heel kort neemt en dat die op een korte afstand gaat moeten je, uh, plooien genereren, dan gaat hij heel veel snedes moeten genereren om dat proper te kunnen doen. Dus je hebt altijd wel wat radius nodig je kunt je hout, hout niet plooien, want dan gaat het breken. Dus je hebt altijd wel een afstand nodig om dat gradueel over te buigen. Um, dus neemt die best ook wat uh, groot genoeg um, en als je die uh, te groot neemt, dan is dat ook een probleem natuurlijk, want als je hier een doosje hebt, dat uh, 100 mm uh, breed is of 70 in richting Als je dan een afronding gaat plaatsen die groter is dan, de, uh, dan dat je doos uh, breed of lang is, ja, dan kun je niet meer afronden als dat je uh, materiaal hebt. Hè. Dus daar moet je ook wel op letten, uh, dat je daar niet in de problemen komt. Anders ga je ook weer uh, met de miserie zitten dat je, uh, je programma gaat crashen of blijven hangen als je daar een waarde in geeft die op niet uh, veel slaat. Voilà, dus als dat je doosje opnieuw is, opnieuw download boxplans en dan ga je hier in de 2D zien dat hij eh, in het blauw gaat eh, een zigzagpatroon genereren om die flexibele stukken te kunnen uh, genereren. Je hebt hier dan nog een slider opnieuw waarmee dat je de uh, grootte van de, de breedte liever van de tanden kan uh, regelen en dan nog één waarmee dat je kan uh, ervoor zorgen of dat u... Uh, gebogen stuk, of dat dat lichtjes uitgerokken of lichtjes gecompresseerd gecom uh, is. Uh, dus als je die uh, stretch als je dat hier op een aantal procent zet, dan gaat hij je, je uh, plooi, geplooide deel uh, uitrekken over je uh, kromming. En als je dat hier negatief zet, dan gaat hij het samen duwen over je kromming. Dus daar kan je ook wel mee spelen. Soms geeft dat een iets beter resultaat. Het hangt er weer, weer wat vanaf uh, met welk materiaal je precies aan de slag bent. Dus die uh, MakerCase, dat is de eerste optie. De tweede optie is boxes PY, daarvan ga ik er een aantal tonen, want dat is zeer uitgebreid. Dat is eigenlijk zo goed als hetzelfde principe als MakerCase, uh, maar um, dat is een vo uh, volledige bibliotheek met een honderdtal van dit soort generatoren. Dus nu heb je er enkel voor, uh, in MakerCase heb je er enkel voor doosjes, uh, voor uh, de gewone basic boxes die polygonen en die uh, afgronden in um, Boxes PY heb je een verzameling, en dat is ook gewoon uh, de link die hier staat. Uh, een verzameling aan heel veel verschillende soorten uh, doosjes die je kan genereren. Uh, of andere dingen ook. Uh, dus als je daar gewoon gaat opstaan met je muis, gaat hij meestal ook een, uh, een preview tonen uh, van welk soort uh, doosje dat, dat is. Uh, er zit bijvoorbeeld zo een volledig rond doosje in met een schroefdop dat je kan uh, toedraaien. Uh, we kunnen die een keer openzetten. Voilà, en dan krijg je een hoop parameters en uh, opnieuw de foto van uh, een voorbeeld dat je ziet. Uh, en dan kan je kiezen welke diameter dat je doosje heeft, het aantal pinnen dat erin zitten. Als we dat hier op 3 zetten en dit hier wat groter misschien. Diameter 120. Je kan hier ook dan die alignment pins dat gaat hij extra uh, gaten creëren in de zijkant, zodat je daar bijvoorbeeld uh, uh, in dit geval, uh, stel dat je brochettenstokjes zou hebben bijvoorbeeld, of tandenstokers, dan zou je die kunnen gebruiken om je ringen die je hier hebt, uh, allemaal op dezelfde uh, manier perfect te kunnen stapelen zonder dat je een half uur bezig bent met dat allemaal mooi uit te lijnen. Uh, dus als je saté stokjes hebt liggen met een diameter van uh, van 3 mm bijvoorbeeld, of van, uh, ik kan hier nu gewoon iets ingeven, voilà. En dan, als je op oké okay klikt of op nu, zoals ik nu juist gedaan heb, dan gaat hij opnieuw die SVG voor u creëren. Hè, waarbij dat je hier die gaatjes ziet, dus je ga gaat misschien die dikte wat dieper moeten nemen. Om ervoor te zorgen dat je niet te dicht tegen je rand zit. Um, en die kan je dan allemaal uh, stapelen. Om dergelijke doosjes te creëren. En hier kun je ja, de hoogte van je doosje worden bepaald door het aantal keer dat je hier de, de, de, de dikte gaat genereren. Ja. Dat kan je dan ook allemaal kiezen. Dus die in boxes PY, dat is eigenlijk gewoon een verzamelaar. Je ziet hier gewoon bij boxes staan er hier al een stuk of uh, 20, 30 uh, verschillende soorten uh, ja, doosjes. Er staan niet altijd de voorbeeld bij. Een aantal trays. Ze hebben ook een aparte opdeling voor die. Uh, Doosjes met afgeronde uh, zijkanten. Er zit er ook een aantal in. Uh, dit is bijvoorbeeld een, een doos met een, uh, een flexibel deksel. Uh, Alleen gaan scharnier uh, om te kunnen openklappen met een deksel. Uh, wat zit er hier nog in? Een doos in de vorm van een hartje. Je kun je ook automatisch genereren. Dan heb je nog een aantal... Uh, ja, een soort space, space dividers, hè, dat je kan gebruiken om opdelingen te maken. Stel dat je ergens een grote doos hebt waar dat heel veel kleine doosjes in moeten en dat je dat wilt rangschikken. Dan kan je daarvoor ook uh, opdeeltrays uh, uh, genereren. Om die op een uh, ja, slimmere manier op maat van uh, hetgeen dat je er wil insteken te kunnen uh, laten maken. We hebben hier nog, wat zijn deze nu weer al? De, kan ik er een genereren. Nou ah ja, dat zijn bijvoorbeeld dingen om uh, uh, houdertjes te maken waar dat je uh, iets kan aan ophangen. Er zitten ook een aantal standaard um, templates in. Uh, dus, bijvoorbeeld, stel dat je een behuizing aan het maken bent en dat je een box gegenereerd hebt, dan kan je ook automatisch de aanhechtingspunten. Uh, voor een stappenmotor uh, creëren. Dus stel dat je ergens een buising aan het maken bent met bepaalde afmetingen. Je genereert die box en je wil daar een, uh, uh, een uitsparing voor een stappenmotor en een uitsparing voor een ventilator in maken. Dan zou je bijvoorbeeld hier bij die uh, fanhole ervoor kunnen kiezen om automatisch uh, de uitsparing voor een ventilator te creëren. En je weet dan dat je ventilator een diameter heeft van uh, 100 mm bijvoorbeeld. Dat, die, uh, een diameter, uh, dat de gaten waarmee dat die uh, vastgeschroefd uh, wordt op je uh, behuizing, dat dat 3 mm gaten zijn uh, en hier kan je dan al die parameters invullen. Het aantal schoepen van je ventilator, het type van je ventilator en dan gaat hij automatisch zo een patroon genereren uh, dat opnieuw gewoon een SVG is dat je kan binnenhalen in je ontwerp in Inkscape en plaatsen op je uh, op je behuizing, waar dat je maar wil. Dus ja. we zullen die hier ook een keer uh, genereren. En dan, als je die gegenereerd hebt, moet je die opslaan als, en normaal gezien kan je hier, voilà, opslaan als SVG-document. Ik kan je nu op mijn bureaublad zetten. Voilà. Uh, en je kan hier ook kiezen, dus je gaat standaard die 100 mm erbij zetten, als referentie, om zeker te zijn dat hij dat de goed binnenhaalt. Uh, maar normaal gezien, Ah, kijk, voilà. Dus dat is hier die referentie. Je uh, kunt kiezen hoe lang dat die referentie is en als je dat op 0 zet, normaal gezien, gaat hij er geen genereren. En anders moet je ze dus er maar uithalen in Inkscape. Dus we hebben hier nog een uh, ontstekening van daar juist staan uh, en daar kunnen we dan gewoon bestand importeren. Hetgeen dat we hier juist hebben gemaakt voor die, uh, voor die uitsparing, kijk, voilà, dus nu weten we direct. Dat wat we hier binnen gehaald hebben, dat dat op de juiste grootte gaat staan. Uh, want als we hier gaan kijken en we zetten dat op millimeter, uh, dan zien we dat die breedte hier ook 100 millimeter is van die uh, referentie. Uh. Staat hier 100,2, maar die comma 2 uh, staat erbij omdat dat de dikte van, de, van uw lijnen is. Uh. Dus daar rekent hij ook mee. Voilà. en Die kan je dan plaatsen waar dat je wilt. Je moet gewoon opletten dat je ze niet verschaalt, want anders klopt het niet natuurlijk. Dus de uitsparing voor de ventilator die ik nu gegenereerd heb, is te groot om in de doos die ik had staan uh, in te bouwen. Maar op die manier kan je die uh, wel combineren. Voilà. En dan zitten er nog een paar uh, speciale in. Je moet er maar een keer in bladeren. Het is echt gewoon een, een gigantische database met uh, weet ik veel wat in. Uh, je kan automatisch een robotarm uh, genereren met een bepaald type servo's. Je ziet, en naarmate dat je verder scrolt, heb <laughs> je meer parameters die je kan aanpassen. Maar dat kan je automatisch dat soort dingen ook genereren. Hè. Uh, op maat van die 9 gram servo's uh, die erin zitten. En dus dat is een, vooral een zeer interessante database om op terug te vallen, die box SPI. En om een keer door te scrollen um, en om te zien ja, wat dat je dat kan uh, besparen in tijd. Dan de flexibele scharnieren, ik ga je nog juist even uh, een voorbeeldje tonen van een, uh, een combinatie van een doos of iets wat wij hier gebruiken. Voilà. Dus dat is een van de uh, dozen die wij uh, ook gegenereerd hebben op die manier en waar dat we zelf, de, zelf op uh, verder informatie zetten. Maar, kijk, ik kan er dan je logo op zetten een slogan er staat op wat dat erin zit hè. dus dat is eigenlijk gewoon een doos waar dat een aantal circuitboards in zitten waar dat we dan uh, met de leerlingen een aantal proefjes mee kunnen doen op de school hier um, en door die gewoon volledig te verlijmen hang je aan de onderkant stevig aan elkaar heb je een doos en in de bovenkant zijn er gewoon twee extra cirkeltjes getekend waardoor dat je hier makkelijk je vinger kan insteken om je uh, doos weer open en toe te doen en zo uh, heb je je eigen uh, gecustomiseerde uh, doos voor wat je uh, ja, maar wil. Hè. Dat is het grote voordeel dat je dat allemaal op die manier kan, uh, kan doen. Dan de flexibele scharnieren uh, of de living hinges. Daarvan heb ik ook een aantal voorbeeldjes gemaakt. Um, en eigenlijk heb je daar altijd drie parameters die terugkomen. Maar ik zal je ook eerst uh, de voorbeeldjes voor tonen. Dus zoals ik daar juist al getoond dat ook, we hebben uh, hier een gewoon standaard uh, houten plankje van 4 mm dik. Uh, ja, dat kunt je natuurlijk niet plooien of buigen, dat spreekt voor zich. Uh, en je kunt aan de hand van drie. Uh, parameters een uh, patroon genereren dat zo uh, een ja, ge, geschift uh, uh, ten opzichte van elkaar geschrankt uh, lijnpatroon gaat, doen, uh, gaat genereren waardoor dat je een soort ja, dolhofachtig zigzag uh, patroon krijgt dat je hout flexibel kan maken. Nu, naarmate dat je meer lijnen gaat toevoegen en je ziet hier ook bij de verschillende uh, stukken hier heb ik er weinig, hier heb ik er altijd meer naar links. Dus hier ja, heb ik er eigenlijk bijna niet genoeg. Dit is een klein beetje flexibel. Maar als ik dat verder ga buigen dan wat je hier ziet, je hoort het misschien al, dan gaat dat gewoon beginnen kraken. Dus als je er echt te weinig hebt, dan is je stuk ja, eigenlijk gewoon fragiel geworden. Het hangt enkel ook vast aan die smalle, die smalle stukjes. Ik kan je een keer van dichtbij laten zien. Dus je hebt hier. Uh, die, die aanhangspunten waar dat nog vasthangt, dus dat zijn allemaal maar smalle stukjes. Maar als die nog iets te breed zijn, dan gaat het ervoor zorgen dat die juist breed genoeg zijn om je stuk te laten uh, breken. Uh. Ik heb er onderaan ook altijd de drie parameters bij gezet. Uh, dus de cut, dat is de lengte van de snedes. Dus hier heb ik altijd snedes van 20 mm, dus een snede van 2 cm. Gap is de afstand tussen twee opeenvolgende snedes. Dus er zit altijd 5 mm materiaal tussen. En dan heb je SEP. SEP is de afkorting van Separation. En dat is de afstand tussen twee uh, naast elkaar liggende snedes. Dus hier heb ik altijd snedes gegenereerd van uh, 20 mm lang. Met 5 mm tussen in die richting en 5 mm tussen in de andere richting. Dus dat is niet genoeg om dat heel flexibel te maken. Dus ik heb dat dan nog eens gedaan met 3 mm tussen, uh, in elke richting. Dus hier is de, uh, cut, uh, een cut van 20, een gap van 3 en een separation van 3. En dit kan je uh, wel al buigen. Hè. Dus dat is nog altijd redelijk uh, stevig. Hè. Ik kan dat ook niet volledig, ik kan dat niet veel verder dan dit buigen. Dus een rechte hoek kan ik daar juist mee maken. Maar ik kan dat niet op zichzelf plooien en dat is ook redelijk uh, ja, ik weet niet wat dat, uh, het juiste woord is om dat correct te beschrijven. Uh, stroef is het niet, maar allee, het is niet super slap. Hè. Dus er zit nog een redelijke spanning, uh, spanning in. En als je dan verder gaat met... Uh, hier heb ik langere snedes gebruikt. Hè. Een cut van uh, 30 en een separation van 2. Dus dat wil zeggen, ik heb hier meer plaats voorzien tussen twee opeenvolgende lijnen, maar minder tussen twee naast elkaar liggende uh, lijnen en de sneden zijn ook langer gemaakt en dat is ook al een deel flexibeler. Uh, en je ziet, je moet eigenlijk gewoon altijd met die parameters spelen tot als je iets hebt en dat is dan het, uh, het meest extreme geval. Kijk, dat kan je, je kan het wel altijd buigen, je kan het nooit plooien. Hè. Dus als ik hier nu zou opduwen, <lacht> dan zou ik het sowieso ook kapot maken. Hè. Uh, maar je kan eigenlijk maar beter altijd te veel lijntjes voorzien en dan gaat je onderdeel ook zeker uh, niet breken wanneer dat je het gaat uh, plooien. Dit duurt natuurlijk ook wel langer om te snijden, want je hebt meer lijntjes. Hè. Uh, dit snijdt waarschijnlijk twee of drie keer zo snel als dit, maar dit plooit dan ook niet. Dus dat is wel de afweging die je moet maken. Uh, en ook nog een heel mooie uh, illustratie is dit van uh, het principe van die curve. Hè. Aangezien dat je hier altijd heel veel materiaal gaat wegnemen, als je hier je oorspronkelijk plaatje hebt, die hebben allemaal dezelfde afmeting. Maar hier heb ik diegene met de meeste sneden in. Als ik deze ga samendrukken, ik zal ze zo leggen, dat je het goed ziet, dan kan ik hier... Ja, dus dat, dat wordt hier bijna een halve centimeter korter. Dus dat is allemaal materiaal dat weggebrand is hier. En dat je uh, ja, kan indrukken onder uh, compressie. Dus dat is het, een perfect voorbeeld van het materiaal dat je verliest door die curve. Omgekeerd ook, kan je daar wel aan trekken en kan je dit uittrekken en kan je ook je stuk een beetje langer maken. Vandaar ook dat die stretchfactor interessant kan zijn als je iets probeert rond een, af, uh, een afronding te, te buigen, hè, dat die, dat die wat erover gestretched wordt of juist niet. Um, maar meestal zijn die ook niet zo sterk, dus die um, living hinges die kan je redelijk goed gebruiken, zolang dat je ze zo buigt, niet plooit natuurlijk, um, maar uh, bewegingen zoals torsing, daar kunnen ze meestal minder goed tegen, dus als je ze zo uh, onder spanning zou zetten. Uh, en het uitrekken of, of comprimeren, uh, daar zijn ze gevoeliger aan dan wanneer dat je ze gewoon zo gaat, uh, gaat uh, ja, behandelen. Oké, okay, dus dat is het principe van die uh, Dingen. Ik ga nog eens, nog eens terugkomen op de uh, theorie ervan en ik ga je ook tonen hoe dat je dat in Inkscape kan uh, genereren. Want er bestaat een extra plugin voor, uh, dat is stap 3, dus het moeilijkste van de, uh, van de webinar nu. Uh, omdat dat niet zo eenvoudig is om die plugins te installeren, dat zit wat verstopt op de, uh, ja, in de programma's van je computer. Dus je hebt hier drie die parameters, en hier zie je dat ook nog een keer met het voorbeeld erbij. Dus de lengte van de snedes, de afstand tussen twee opeenvolgende snedes, en de afstand tussen twee naast elkaar liggende snedes. En dus de cut, gap en separation, um, voilà dan een aantal voorbeeldjes, zodat je een beetje een idee hebt wat je ermee kunt doen, ook, ook niet onbelangrijk. Um, dus die um, generators gaan altijd gewoon op basis van die drie parameters uh, rechte lijnen creëren. Uh, maar in principe is het gewoon belangrijk dat je dat geschrankt zigzagmechanisme hebt om flexibiliteit in je materiaal te krijgen. Dus het hoeven daarom geen perfecte uh, rechte lijntjes te zijn. Dat kunnen eventueel ook, zoals dat je hier links ziet, die y-vormige snedes zijn of, of een, ander, uh, een andere vorm. Uh, die kunnen ook wat openstaan. Dus dat kunnen in de plaats van uh, gewoon snedes van lijntjes ook kleine rechthoekjes zijn. Uh, of, of cirkeltjes of weet ik veel wat. Het belangrijkste is dat ze genoeg kunnen overlappen en dat je daar een groot genoeg gezicht in hebt, want als je een stuk hebt dat rechten doorloopt zonder dat het onderbroken is, dan ga je nooit die flexibiliteit daarin uh, krijgen. Maar op deze manier kan het ook een mooi ja, uh, vormgevend element van je ontwerp worden. Hè. Dus hier zie je een aantal voorbeeldjes van een leuning van de stoel, uh, een flexibele vis die je zou kunnen maken, uh, dit was denk ik een, een, een, een, een, een lampenkap, ik moest even denken op het Nederlandse, het Nederlandse woord, ervoor, uh, die je op dezelfde manier kan rond plooien. en doordat je daar die coole structuur in hebt, geeft dat ook een cool effect als je er een lamp in steekt, uh, omdat dat je licht ja, uh, helemaal gaat breken. Uh, en ook een heel mooie, zo'n een, een brillenkas, uh, die je op die manier ook kan uh, Tekenen. Dat is eigenlijk gewoon een lange rechthoek die volledig flexibel is en die hier tegen een, een ovaalachtig stukje aan de zijkant gelijmd is. Hoe kan je dat nu maken in Inkscape? Dat zit niet standaard in Inkscape, dus dat is een extra plugin dat je moet installeren. Ik heb de links ook in de presentatie gezet, die zet ik straks in de, als reactie nog op de live video, dan kan je die ook nog direct bekijken. Um, en dit is nu de link naar de uh, plugin. dus Die staat hier op de website van Inkscape zelf. Je kan die downloaden door hier op dat pijltje te klikken en dan gaat hij in de file downloaden, in de zip. Die zip moet je uitnemen. Voilà. Dus dat is die, dan die map. Uh, en het belangrijkste van alle Inkscape plugins: ik ga er nu heel kort door lopen, je kunt dat wel opzoeken en dat kan installeren ook. Um, is dat je, uh, ik ga dat nu verwijderen, want er is een die in die hoopen stond. Die heb ik juist gedownload, dus hier eerst alles uitpakken. Dat daar twee bestanden in zitten. Ja. Enerzijds heb je een punt uh, inx-bestand en dan heb je ten tweede een py, dus een py-bestand. Dus die twee bestanden die moet je in de juiste locatie op je computer zetten, dus in de programfiles van Inkscape. Um, en dan heb je die plugins ook geïnstalleerd op uw, uh, of toegevoegd aan je Inkscape liever. Dus, ik zal dat even heel snel voortonen, dat kan je er nog op terugvallen, moest je het willen proberen. Dus als je naar je computer gaat, naar je C-schijf en bij je files, daartussen zou er dan uh, Inkscape moeten staan als je dat geïnstalleerd hebt. En in de map van Inkscape moet je gaan naar Share en dan Extensions. En dan zie je hier al de, uh, de extensies die al zijn toegevoegd aan je Inkscape. Dus er zit een hoop standaard erin. Je kan er zelf aan toevoegen, zoveel als dat je wilt. Er bestaan er heel veel. Um, maar het belangrijkste is altijd dat elke uh, extensie hier zowel de INX als de PY-file heeft. Uh, of daaraan toevoegt. Dus die kan je dan gewoon van die map die je gedownload hebt, uh, slepen naar die extensies map. Ik heb dat nu al gedaan. Uh, en dan moet je enkel je Inkscape afsluiten en opnieuw opstarten. En op het ogenblik dat je Inkscape opnieuw opstart, gaat hij die nieuwe extensies ook binnenhalen. En als dat goed gelukt is, dan zou je kunnen hier bij uitbreidingen naar renderen gaan. En dan zou er daartussen moeten staan uh, Living Hinge. En dan heb je een extra, patroon, een extra plug-in liever, een extensie die je toelaat, je herkent hier al direct door middel van die drie parameters, de cut, de gap en de separation, om zo een patroon te genereren. Het standaard, de standaard plugin die doet dat op basis van de rechthoek die je getekend hebt. Dus stel dat je een boekcover zou willen maken die flexibel is, dan ga ik dat even voortonen. Dus ik ga hier ons, werp, ons ontwerp dat we hadden wegdoen um, en ik ga gewoon een rechthoek tekenen. Zo. De vulling uit de lijnkleur aan, zodat je de lijnen ziet lopen. Ik zal de lijn nog wat dikker zetten om het wat duidelijker te maken. Voilà. Dus dit is mijn boekcover dat ik wil maken. Ik heb een voor- en een achterkant, dus ik ga dat dupliceren, voilà. En wat ik wil is dat tussen mijn voor- en mijn achterkant dat daar een flexibele rug uh, tussen zit. Dan moet ik een extra rechthoek creëren, dus ik ga hier gewoon ene snappen die van daar naar daar loopt um, en dan kan ik binnen die rechthoek of binnen de geometrie dat ik geselecteerd heb, dus dat moet eigenlijk altijd een rechthoek zijn, daar die uh, uh, Flexibele hinges in creëren. Dus ik kan hier naar uitbreidingen renderen gaan, Living hinge. Opletten dat je eerst die rechthoek hebt geselecteerd. Hè. En dan kan ik hier met die bepaalde parameters en uit ja, mijn testjes kan ik hier zien dat ik met een cut uh, van uh, wat had ik hier genomen? Ja, 20, 3 en anderhalf. Dat is een goeie, normaal gezien, om iets mee te genereren. Je kunt dat hier ook live voorvertonen aanzetten. Dan ga je al zien wat dat genereert. Voilà. En dan kun je eventueel nog wat parameters aanpassen. Als je ziet van, oh, dat is te veel of dat is te weinig. Uh, dan zou je dat misschien... Want ik heb hier nu een redelijk grote afstand. Hij zit dan nu redelijk dicht op elkaar. Ik kan natuurlijk niet inzoomen terwijl dat ik in die plugin zit. Dus ik ga ze gewoon toepassen. En ik ga nu inzoomen. Voilà. En dan heeft hij hier dat zichzag-lijntjespatroon uh, gegenereerd met die afmetingen. En als ik dat dan wil laseren, ja, dan moet ik die natuurlijk ook allemaal in dezelfde kleur zetten. Dat die die ook gaat uitsnijden. Mijn oorspronkel oorspronkelijke rechthoek die ik gebruikt heb om uh, daar binnenin dat patroon te genereren mag dan ook weg. Wel zien dat je niet je gegenereerde lijnen verwijdert, dus deze mag weg liever. Uh, maar je moet wel zien dat je rondom rond je vorm uitsnijdt, dus die lijnen wil ik ook niet uitsnijden. Uh, ik ga hier deze een beetje opschuiven en deze zo vallen. Voilà. Dus nu heb ik een boekcover gemaakt. Ik ga hier al mijn lijnen even dik zetten. Dikte van 2 misschien was te dik. Oh ja, want die separation is dan minder 1, voilà. voilà. dus nu zie je, hij gaat de contour van mijn boek snijden en in het midden gaat hij dat volledig patroon uitsnijden. En dit zou een flexibel, uh, ja, dat wordt eigenlijk een flexibele plaat die ik dan kan toeplooien, zodat ik eigenlijk uh, ja, een, uh, een boek kan maken die er uh, ja, zo'n zijkant uh, gaat hebben. Voilà, um, en dan nog een laatste ding om op terug te komen. Dus de Inkscape plugins. Ja, ik heb hier een link toegevoegd naar um, de Living Hinge extensie van Inkscape zelf, Allee, die op de website van Inkscape zelf staat. Um, maar die werkt volgens mij enkel nog met de vorige versie van Inkscape. Degene die ik vandaag heb gebruikt was ook de, de oudere versie. Ze dus zitten ondertussen naar versie 1. Um, en hier, van onder staat er ook nog een link. Dat is een gigantische verzameling. Dat is een, een, een library van, ik denk, 160 megabyte of zo, wat daar redelijk veel is voor gewoon extensies, met honderden Inkscape-extensies in. En daar zitten er ook een aantal in, waarmee dat je Living Hinges, alles van die boxes PY, zit er ook allemaal ingebouwd, kan mee installeren. Dus dat is een volledige repository dat je kan downloaden en in je dingen toevoegen. Je ziet dat het is eindeloos bijna. Daar zitten heel veel dingen tussen waar je misschien niks mee zit. Maar daar zitten ook wel de Living Hinge Generators tussen voor de nieuwe versie. Dus als je hier naar L gaat doorscrollen... Er zitten er drie in, dacht ik. Ja, hier. Living Hinge, opnieuw de .inx-file en .bf-file. Je hebt hier de Living Hinge, de Living Hinge 2 en de Living Hinge 3. Uh, Eén van die drie is exact dezelfde als degene die ik je nu heb voorgetoond. Een andere gaat een doos met een uh, flexibele zijkant creëren. En dan nog één gaat uh, je volledige Hinge standalone kunnen creëren. Uh, wat bedoel ik daarmee? Je kunt dan die drie parameters ingeven, dus de cut, de gap en de separation. Uh, maar in de plaats van dat je eerst een rechthoek moet tekenen, waar dat je binnenin dat patroon wilt creëren, kan je direct ook zeggen van ik wil dat dat ook een breedte heeft van zoveel en een hoogte van zoveel. En dan hoef je zelf geen rechthoek niet meer te tekenen, gaat dat puur de snijlijnen uh, creëren. Dus dat zijn deze twee um, extensies die je daar kan voor gebruiken. Voilà, en dan heb ik alles... Uh, aangehaald. Ik ga hier even door de vragen, waar ik het over hebben, even door de vragen scrollen, zien of er iets binnengekomen is van vragen. Niet direct denk ik. Voilà, geen probleem. En dan, uh, ja, ik denk dat ik alles heb uh, toegelicht wat ik wou toelichten. Dus dan zien we elkaar normaal gezien uh, over twee weken terug. Het um, ligt nog niet helemaal vast wanneer, uh, waar dat dan gaat overgaan. Oorspronkelijk hadden we gepland om uh, met 3D-prints uh, iets te doen uh, en daar zo uh, lithofane mee te maken. Um, maar dat ook nog onder voorbehoud, onder voorbehoud zou kunnen dat we ook iets anders doen. Misschien iets met de vinyl cutter, uh, snijden of tekenen uh, of een combinatie van die twee. Uh, dat zijn ook nog coole dingen die we kunnen doen. Dus uh, in elk geval ja. Uh, dat was het voor deze week en over twee weken zijn we er dan terug.